Hé, hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Oh Blackjack! Kom maar, Jos! Kijk eens, Jos! Oh Jos! Hoi! Hé, hey, Annabel! de hey, bel! Hé, Jos! Kom maar, Jos! Oh Jos! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Maar oh, alleen roosje niet! Hé hey Roosje! Hé hey Roosje! Ik kan naar boven gaan! Kijk eens Joyce! Dat smaakt goed, Joyce! Goed zo, Joyce! Hoi, oh, laat een stukje vallen, Joyce! En Annabel, die staat in de weg. Ja, daar kan ik er niet bij. Annabel, niet doen! Ik ben altijd een beetje lastig. we kijken dat er geen modder en zand bij komt. Kijk eens, Joyce! Ho, Joyce! Ik heb nog één stukje voor een roosje. Moet ik wel even naar boven kunnen? Nee, ik heb nog meer. Ja. Ik heb nog een tweede zak. Kijk eens, Joyce! Ho, Joyce! Kom maar, Joyce! Niet te laten vallen, Joyce! Ben je kwijt? Ho, Joyce! We gaan naar boven. De belje staat in de weg. Ga eens even weg. Ha, kom, kom. Oh, wat een uur vervelend. Oh de bel. houd oh, het op. Oh Roosje. Oh Roosje. Kijk eens Roosje. Hé hey, Roosje, oh Joyce, rustig. Kom maar Roosje. Oh, Roosje, kom maar. Hop, goed zo, Roosje. Kom maar, Joyce. Oh, Joyce, ze laat vallen. Ja, nu, blik Kom maar, Joyce. Oh, Joyce. Oh, Joyce. Ja, dat is het nader van winterpenen. ben is wat steviger. Hé hey Roosje, kijk eens Roosje. Hé hey Roosje, je mag hem helemaal roosje Als je hem breekt, dan ben je hem kwijt. Nee, jij bent het niet kwijt. Nou ja, Annabel kan hem afstellen. Nu blijft het liggen. Roosje. Hé hey Annabel. Oh Joyce, kom maar Joyce. zo Joyce. Hé hey Blackjack. Kijk eens Blackjack. Kom maar Blackjack. Goed zo Blackjack. Hé Joyce, kom maar Joyce. Kom maar Joyce. Durf je niet. Ja, ik snap het. De Annabel staat er weer in de weg. Kijk eens! joh's. Oh, Joost, de mij helemaal mee. Goed zo, Joyce! De aan de bel blijft hier staan. De shooting van de achterste, Joost. Black Kijk eens, Black check. Goed zo, Joyce! Ja, Annabel, dief! Goed zo, Joyce! Hoi, George. Hoi, George. Goed zo, Joyce. Na plekje komt eraan, denk ik. Ja, die staat hier. De twee appeloesjes staan bij elkaar. Hey Roosje. Hey Roosje, deze moet wel even. Hé nee, Roosje. Hé nee, Annabel. Ponies!